Dit arrest betreft een geschil tussen het Koninkrijk Zweden en een Nederlands antiquariaat. Tussen 1995 en 2003 heeft een medewerker van de Koninklijke Bibliotheek Zweden een bijzonder boek uit haar collectie ontvreemd. Deze heeft het boek in 2003 per veiling verkocht aan het antiquariaat. In 2005 vond een huiszoeking plaats bij de ex-medewerker van de Koninklijke Bibliotheek. Hierbij was onder meer een Zweedse officier van Justitie aanwezig. In 2012 constateerde de Koninklijke Bibliotheek dat het boek door het antiquariaat op internet te koop werd aangeboden. Daarna is tussen partijen over en weer gecorrespondeerd over de teruggave van het boek, maar het boek is uiteindelijk niet teruggegeven. In 2018 vordert Zweden dat het Antikariaat wordt veroordeeld tot teruggave van het boek. Zowel rechtbank als hof wijzen de vordering af. De vordering tot teruggave van het boek is namelijk verjaard op grond van artikel 3, 310a, lid 1bw. Zweden stelt cassatiebehoefte in. Het gaat in deze zaak om de uitleg van artikel 3310a lid 1bw zoals deze bepaling luidde tot 2015. Dat artikel is de implementatie van artikel 7 richtlijn 93-7 EEG. Het artikel bepaalde dat de vordering tot teruggave van een cultuurgoed verjaart één jaar nadat de lidstaat bekend is geworden met de plaats waar het cultuurgoed zich bevindt en de bezitter daarvan. In het cassatiemiddel wordt geklaagd dat de woorden aan die staat zijn bekend geworden, moeten worden verstaan als aan de centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat bekend zijn geworden. In dit geval zou die centrale autoriteit de Swedish National Heritage Board zijn. De Hoge Raad oordeelt dat de woorden de verzoekende lidstaat niet zo beperkt kunnen worden begrepen dat daaronder alleen de centrale autoriteit van die lidstaat wordt verstaan. Daarnaast klaagt het middel dat het Hof gehouden was de regels van conflictrechts ambtshalve toe te passen, op grond van artikel 10 2bw en artikel 25 rechtsvordering. Op grond van die regels had het Hof vervolgens Zweeds recht moeten toepassen en onder dat recht zou de verjaringstermijn later zijn gaan lopen. De Hoge Raad overweegt dat de conflictregels weliswaar ambtshalve moeten worden toegepast, maar dat de conflictregel van artikel 10 8bw niet van openbare orde is. De appelrechter dient deze regel dus slechts ambtshalve toe te passen binnen het door de grieven ontsloten gebied. De Hoge Raad oordeelt dat het Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat de rechtbank Nederlands recht heeft toegepast en dat Zweden hiertegen geen grief heeft gericht. Het Hof heeft daarom terecht niet ambtshalve geoordeeld over de vraag of Zweeds recht moest worden toegepast. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep. Dat is conform de conclusie van AG Lindenberg.